In deze video vertel ik over het gebruik van het gekoppelde portfoliosysteem Mahara. Werken met opdrachten in combinatie met Moodle en Mahara. En de overdracht. Het gebruik van het e-portfolio. Het portfolio Mahara is direct gekoppeld aan de leeromgeving Moodle. De student kan simpelweg navigeren naar het portfolio door te klikken op de knop Portfolio. Dit is het gekoppelde Mahara-portfolio, gezien vanuit de Lichtcollege. Wat zien we hier allemaal? Belangrijk om te weten over het portfolio Mahara, is dat de student eigenaar is van het portfolio. En de student bepaalt wie er welke rechten krijgt over de pagina's die ontwikkeld worden in het portfolio. Het portfolio kan voor verschillende doeleinden ingezet worden. Bijvoorbeeld voor een ontwikkelportfolio of voor een bewijsvoeringsportfolio. De functionaliteiten van Mahara worden vaak ook door elkaar heen gebruikt. Een beoordelingsportfolio is vooral sturend leren, op structuur, bewijsdossier gericht en beoordeling van competentieniveaus. Een ontwikkelportfolio is gericht op zelfsturend leren en de nadruk op vrijheidsgraden is hier groot. Een ontwikkelportfolio wordt ook ontwikkeld met het oog op begeleiden en te maken keuzes. Een ontwikkelportfolio neemt de student mee nadat hij de opleiding verlaat. Alles wat in het portfolio ontwikkeld wordt, wordt ontwikkeld met het oog op een leven lang leren over meerdere jaren en kan meegenomen worden en doorontwikkeld worden. Wat zien we hier. Drie grote knoppen. Maak, deel en neem deel. Dit betekent, er kunnen op basis van pagina's portfolio's gemaakt worden. Een portfolio bestaat altijd uit een pagina van elementen. Of een collectie van pagina's is ook een optie. Verder kunnen er bestanden, blogs, aantekeningen, Plannen, een cv en eventueel tags en skins ontwikkeld worden. Skins zullen op basis van student uh, ontwikkeld worden, kunnen worden door deze student. Het delen van de pagina's, met mij gedeeld, door mij gedeeld en eventuele inzendingen voor toetsing. Toetsing kan summatief en formatief of gecombineerd. De student kan deelnemen, zij kan personen zoeken, toetreden aan groepen en deelnemen aan discussies. Als laatste beheer. De student kan het portfolio exporteren en eventueel weer importeren. Export zijn verschillende bestandsformaten, waaronder pdf. Wat zien we hier verder? Dit is het controlepaneel of het dashboard van de student deze werkt op basis van blokken deze blokken die toegevoegd zijn zijn bijvoorbeeld een over mij de skills en eigenschappen eventuele doelen foto's vrienden de gemaakte pagina's er kan een cv ontwikkeld worden pagina's die gedeeld zijn met deze student de groepen waar zij in zit een blog die zij heeft geschreven en een inbox. Deze pagina kan ook aangepast worden. Ook op dezelfde manier als in Moodle kunnen de blokken versleept worden en aangemaakt en aangepast worden via het plusje. Dit zijn de contenttypes die toegevoegd kunnen worden aan een pagina of aan het dashboard. Ook weer ontzettend veel mogelijkheden zoals tekst, afbeeldingen, PDF-documenten, mappen, plannen, delen uit cv's of persoonsoverzichtvelden die ingevuld zijn, externe media, Google Apps. Verder kan de student pagina's aanmaken. Dit zijn de pagina's die nu aangemaakt zijn. En licht gekleurde pagina's zijn ingediend voor beoordeling. Er zijn verschillende types van beoordeling: summatief, formatief, peer-to-peer -peer en andere beoordelingen. Voorbeeld pakken we een profielpagina die opgemaakt is door de student. Ook weer op basis van blokken. Deze pagina's kunnen ingediend worden ter beoordeling bij de groepen waar de student bij aangesloten is. Dat kan op deze manier, via het knopje insturen. Wat verder een optie is is de pagina op verschillende manieren te delen pagina's kunnen gedeeld worden met vrienden met groepen met gebruikers van het systeem er kan publiek gedeeld worden dus eigenlijk opengezet worden voor andere gebruikers geregistreerde gebruikers alleen voor vrienden instituten er kunnen dus instituten aangemaakt worden in mahara en aan een instituut moet u denken aan bijvoorbeeld een opleiding. Met daaronder de klassen als groepen. Dat is een optie. En er kan gedeeld worden met groepen. Dus ik wil bijvoorbeeld delen met een persoon. Gebruiker. Ik kies hier een gebruiker. Bijvoorbeeld de docent lichtcollege. Als ik bijvoorbeeld peer-to-peer -peer feedback wil, kan ik deze persoon Peer, peerrechten geven. Eventueel peer- en beheerderrechten, als er ook iets aangepast mag worden aan de pagina. Ik kies voor peerrechten. Ik kan hier ook een datum aangeven van wanneer en tot wanneer dit recht geldt. En ik kan met meerdere personen delen of instanties. Verder kan ik een geheim URL delen. Dit is bijvoorbeeld voor stagebegeleiders of personen die geen toegang hebben tot dit systeem en ik krijg een URL. Dit URL kan ik delen met personen buiten dit systeem. Ik kopieer het URL, ga naar een nieuwe browser en plak hier het URL. Vervolgens kom ik op de pagina als onbekend persoon en kan hier formatieve feedback geven. Ik kan mijn naam achterlaten, beoordelaar stage bijvoorbeeld. Ik kan hier een opmerking plaatsen. En vervolgens stuur ik mijn opmerking in. De opmerking is nu geplaatst. Ga ik terug naar de student en zie op de pagina dat er een opmerking is toegevoegd van de stagebeoordelaar. Wat ik al eerder vertelde is dat de student zelf eigenaar is en zij bepaald is of deze privé of publiek gemaakt wordt. Ik maak het commentaar publiek. Zo'n pagina wordt dus gemaakt op basis van blokken. Er kunnen veel verschillende manieren blokken toegevoegd worden om deze pagina's op te bouwen. Verder kan de student bijvoorbeeld een curriculum aanmaken met allerlei zaken en bestaat er de profielvoltooiing. De profielvoltooiing kan ingesteld worden op basis van instituut. Zodra een student lid wordt van een instituut kan zij de profielvoltooiing volgen en deze afronden. Hierdoor wordt het overzichtelijker wat er nog gedaan moet worden in het portfolio. Bijvoorbeeld social media toevoegen, certificaten toevoegen, een peer assessment toevoegen en andere zaken. Dit kan ingesteld worden. Wat verder nog ontzettend mooi is aan dit portfolio is als een student toegevoegd wordt aan een instituut kan de ontwikkelaar ervoor zorgen dat een collectie van pagina's automatisch gedeeld wordt met nieuwe personen aan een instituut. Deze student heeft ook zo'n collectie van pagina's gedeeld gekregen en automatisch op haar pagina. De astronautraining. Dit is een competentieframework dat ontwikkeld is door een docent of een beheerder. Met hieraan gekoppeld twee pagina's: een verzamelpagina en een stage logboek. En dit zijn competenties: hoofdcompetenties en subcompetenties. Deze kunnen beoordeeld worden, summatief beoordeeld worden op basis van de informatie die in de pagina's is verzameld door de student zo'n pagina kan er dus bijvoorbeeld zo uitzien er kunnen allerlei bewijzen toegevoegd worden aan deze pagina om zo het portfolio te voltooien uiteindelijk kan deze pagina ingeleverd worden bij een groep direct bij een docent of ingeleverd worden als opdracht in Moodle. Als ik een pagina wil indienen, bijvoorbeeld in de groep, kan ik deze insturen en de docent kan deze nu gaan beoordelen. Ik ben nu ingelogd als docent Lichtcollege in Mahara en het controlepaneel van deze docent is weer heel anders als van de student. Deze wil andere informatie zien, bijvoorbeeld informatie over de site of de inzendingen die beoordeeld moeten worden. In dit geval kijken we naar de inzendingen die beoordeeld moeten worden. Er is zojuist een pagina ingestuurd. Dat is de onderste. Door de student. Ik kan hem hier bekijken. Ik kan eventueel een beoordeling toevoegen: beoordelaar. Waardering. Herzien. Gezakt. Geslaagd. En ik kan hem vrijgeven. Zodra deze vrijgegeven wordt, kan de student de pagina weer aanpassen. Verder kan ik als docent op basis van instituut, maar ook op eigen basis, een pagina aanmaken en deze delen met studenten. Ik kan bijvoorbeeld kiezen voor een pagina of een collectie van pagina's aan te maken. Als ik kies om een pagina aan te maken noem hem even een schabloonpagina. Kan de docent een basispagina aanmaken die hij deelt met zijn studenten. Met een aantal zaken daarin. Bijvoorbeeld een tekst met instructies. En een aantal andere zaken. Deze pagina kan gedeeld worden als schabloon met de studenten. Hij kan hier kiezen om kopiëren toe te staan, zodat de student deze pagina kan kopiëren. En hij kan hem delen met bepaalde personen, gebruikers, groepen, instituten of rechtstreeks met geregistreerde gebruikers. Om het portfolio of delen ervan te exporteren, navigeer je naar beheer, exporteer. De student kan hier een keuze maken wat hij of zij wil exporteren. Het hele portfolio, enkele pagina's of een selectie van pagina's en collecties. We kiezen in dit geval voor een enkele pagina. De profielpagina en klikken op export genereren. Het export is gegenereerd en geplaatst in downloads. Dit pakket kan uitgepakt worden. En bijvoorbeeld in pdf te zien. De andere bestandstypes zijn HTML, Leap2A en Export. Als laatste laat ik zien hoe een student een portfolio-pagina uploadt in een Moodle-opdracht. We navigeren naar de leeromgeving. We gaan hier naar een cursus. Er is een opdracht aangemaakt: Mahara inleveropdracht. En deze gaat ingeleverd worden vanuit Mahara. Ik selecteer de Mahara pagina die ik in wil leveren en druk op bewaarde wijzigingen.